12 december vieren wij de dag van de 12e man. Deze dag willen wij iedereen bedanken die voor een ander klaarstaat. Wij willen de 12e man zijn achter onze klanten, zodat zij zich kunnen focussen op wat telt. Dit 12e man gevoel willen we graag met jullie delen, omdat iedereen dit jaar van 12 man kan gebruiken. Dus, ken jij een vereniging, onderneming of ander soort organisatie die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Nomineer hen om kans te maken op een gratis 12 oplossing naar keuze via wwwen En ervaar hoe het is om een twaalfde man te zijn. Om jou te bedanken voor je steun hebben wij nog een cadeautje voor jou.